Jongens, voor we beginnen met deze video, moet ik jullie drie dingen meedelen. Als eerste, ik had per ongeluk in de vorige video het foute IP in de beschrijving gezet en ook um, in beeld in de video. Dus check je zeker even, het staat ook nu in de beschrijving wat het echt IP was als je niet op deze server kon spelen. Het IP staat nu ook in beeld. Het tweede wat ik wil meedelen, boys, laat zeker even die like achter. We missen nog 10 likes voor de 30 likes en ik heb echt heel veel tijd in die video gestoken. Het zou me echt heel goed doen als jullie even op het e klikken en die video even gaan bekijken. En even een like achterlaten. Ik heb er heel veel tijd in gestoken, dus dat zou ik echt um, ja, heel hard... Uh, dat, zou echt, dat zou me heel goed doen als we daar die 30 likes op houden. Het derde ding gaat wel over de trailer, boys. Um, ik ga geen eigen faction starten, ik ben met andere dingen bezig. Ik ben um, veel meer bezig met uh, ja, andere projecten. En ik wil wel even op die server spelen. Het ziet er super vet uit, hun skyblock was echt uh, super leuk. Dus daarom wil ik zeker ook op de Fiction server spelen. Maar ik, heb, uh, ik wil daarnaast geen Fiction doen, daar heb ik geen tijd voor. Dus ik hoop dat er misschien iemand mij in de Fiction wilt. Dan laat zeker even een berichtje achter hieronder als misschien iemand mij in de Fiction wilt. Een YouTuber of zo, of gewoon een random speler die dat een Fiction heeft. Dus ik zou ook graag bij, bij een paar mensen die ik nog niet zo goed ken in de Fiction willen. Als jullie um, ja, mij in willen, want ik. Uh, ik ben wel goed. <lacht> Als jullie mij erin willen, dan moet je gewoon even in de reacties achterlaten. Jongens, laat zeker even die like achter. Join zeker de server. Wees erbij bij de opening. En ja, geniet van de trailer.